Gelukkig voor Horatius Kokles was hij niet de enige die bleef staan om te vechten. Uh, iedereen vluchtte, maar toch, damen. Koumeo met, met Horatius uh, hield de schaamte er twee tegen. Mooi gezegd, maar het betekent natuurlijk twee schaamden zich net als hij en wilden niet vluchten. Dat waren Spurius Larcius. Herminius, dat waren beide beroemde mannen en zij waren beroemd kenere factisque ablativus waardoor door hun familie, door hun geslacht en door hun daden en die twee bleven dus ook staan dan krijg je een zinnetje wat weer begint met koem, maar nu met ablativus met deze, samen met hen Hield hij eh, baron per korte tijd de eerste storm van het gevaar af? Eh, dus ze stonden op die brug, stonden ze het gevaar tegen te houden, de vijanden die eraan kwamen. En ja, de eerste storm van het gevaar, die hielden ze tegen. Maar ze konden natuurlijk niet elke vlaag vijanden weer tegenhouden, daar waren ze gewoon met te weinig voer. Wat hielden ze ook tegen. En wat het meest onrustige deel van het gevecht was. Dat wat het onrustigst, het verwarrendst van het gevecht was. Iedereen rende door elkaar en zij zorgde ervoor dat er weer een beetje overzicht in de slag kwam. <laughs> um, nou, vervolgens de, in de Eos eh, quoque ipsos in tutum coegit. Exigua parte pontis relicta revocantibus quiris quindebant cedere. Wat doet hij vervolgens, die Cocles? Cocles dwong, coegit van Kogere dwingen. Hij dwong hen ook, ook deze mannen zelf, dwong hij naar de veiligheid te gaan. Uh, hij zei: Nu moeten jullie ook uh, weggaan, want uh, het wordt hier echt te heet. Uh, de grond wordt te heet onder de voeten van ons. Uh, ze kunnen nog over de brug. Uh, exigua parte pontis relicta uh, is een ablativus absolutus met een ppp, Relicta van relinquere. Toen er nog maar een klein, zeer klein deel van de brug was overgebleven. Nou, daar glippen zij dan overheen. En nog een ablativus absolutus. Met PPA Revocantibus. Uh, terwijl terugriepen. Kom nou terug, kom nou terug. Uh, om terug te gaan. Dus uh, die riepen van. Uh, ja, jullie moeten weggaan. Terwijl terug. Uh, degene, terwijl riepen uh, om weg te gaan, kederen. Qui quinde band, wie riepen dat? Dat waren degenen die de brug aan het vernielen waren. Die bezig waren die brug te slopen. die begon te roepen. Nu moeten jullie terugkomen, want het wordt te gevaarlijk.